Ik hing daar op een gegeven moment uh, op uh, ongeveer zes hoog uh, en ik schoot uit het touw. Toen ben ik uh, van die hoogte zo naar beneden geklapt op een betonnen vloer. Eind uh, 2016 uh, had ik uh, het plan om met een paar vrienden te gaan ijsklimmen in de Alpen, uh, bevroren watervallen beklimmen. Ijzwanden. Dat deed je wel vaker, neem ik aan. Vaker, ja. ja. Uh, zomers uh, rotswanden, winters ijswanden uh, beklimmen. En we gingen nog even een keertje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 En, en uh, ik, ik herinner me nog dat ik dat ik. Uh, als ik naar de wc moest of naar de badkamer moest, werd ik met een soort bedlift uit bed getakeld. Net, net een soort freewilly was ik. <laughs> um, en dan werd ik naar de, naar de, naar, naar, naar de badkamer gebracht en dat vond ik verschrikkelijk. Ja. En uh, er was toen geregeld door, uh, door mijn familie, dat er onderbeurt iemand bij mij bleef slapen. Want ik had enorme nachtmerries in de lieren. Uh, dus nachts. En toen die nacht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 Gebeurde dat dan, uh, gebeurde de fout. via een andere vriend van mij, Wilke van Rooijen, rolde ik toen uh, bij Sportspeakers naar binnen. Bergbeklimmer. Uh, en, en, dat is die man ja, die zijn hebben, tenen, die had zijn ja, tenen ja, zijn ja, tenen ja, verloren ja. heeft en uh, ja. verloren, of het, verdwaald geraakt is op de K2. Ja, ja, ja Ook een heel heftig uh, ongeluk gehad. Ja. En, en, uh, en we doen nu ook samen lezingen, Wilco um, en ik. En uh, alleen doe ik natuurlijk uh, lezingen. Dus ook mijn kijken in dat lezingencircuit gerold. En het grappige is dat ik wel eens denk dat het.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 in heel veel gevallen mooie resultaten weten te halen. Mensen veel meer in de kracht weten te zetten. Dan, dan maar vast blijven houden aan het uitgestelde doel. En dan toch, toch wel een, een anekdote. En hij is online al veelvuldig uh, beschreven. Maar ik had ook stiekem gehoopt toen je hier aankwam bij, uh, bij de studio hier. Ja. En ja hoor, ik hoorde het geronk al van verder. Je hebt gewoon een dikke lotus gekocht. <lacht> <lacht> Want je bent petrolhead ook gewoon. Ja, ja. Op, dat was ik al. Ja? Nou weet je... Ik, uh, ik was altijd een petrolhead en, en, en, en uh, uh, hield van, van, van Engelse auto's. Mm -hmm. uh, en op het moment dat je natuurlijk ineens zo terug wordt gezet naar nul, uh, ben je ook een, zelf aan het kijken van wat kan ik nou nog wel? Wat kan ik nou wel van genieten? En dat mm -hmm. was als ik dan wel eens bijvoorbeeld een van de auto's waste...